Het leven zit vol met grote en kleine problemen. Het gaat erom hoe je met al die problemen omgaat en hoe je ze weet op te lossen. Dat heet, heel verrassend, probleemoplossend denken. Iedereen heeft het vermogen, alleen sommigen wat meer dan anderen. Het goede nieuws is dat je probleemoplossend denken kunt leren. Hoe je een probleem vanuit meerdere kanten kunt bekijken. Hoe je het vervolgens kunt analyseren. om uiteindelijk de oplossing te kiezen. die het beste bij jou en de situatie past. Het voordeel van probleemoplossend denken. is dat je beter leert omgaan met tegenslagen. veerkrachtiger wordt en problemen zonder problemen aanpakt. Thuis, op school of op werk. Je blust dan makkelijker kleine en grote brandjes. Voor meer informatie om je skills te verbeteren, klik hier.